Hoi, um, welkom bij deze sessie. We, ik zit in mijn huis in Amsterdam en we gaan, um, ik ga morgen naar LE, dus ik ga heel veel nieuwe dingen leren. Um, maar goed, ik, um, ik geef jullie altijd de allerbeste informatie, de allernieuwste informatie. En Vandaag wil ik het hebben over een super interessant onderwerp. En dat is hoe je een programma kunt aanbieden van 50.000 euro aan, aan klanten. En ik heb dat ook als een oefening gedaan bij mijn laatste Reuzesprong-event. hebben 350 mensen hebben daarover nagedacht. En voor heel veel mensen was het echt zo, wauw, uh, kan dat? En, en heel veel mensen waren enorm getriggerd van, shit, stel je voor dat ik dat ook kan? Dat mijn klanten 50.000 euro betalen voor één programma. En, dus ik, en wat is er voor nodig om dat te doen? En... Ja, dus ik, ik wil het met jou over hebben en, en ook jouw perspectief geven dat het ook wellicht voor jou mogelijk is. En misschien niet meteen, hè? ik zeg niet dat je het morgen al kunt aanbieden, maar dat je wel stappen op weg ernaartoe kunt zetten. Ik denk dat heel veel coaches, trainers, adviseurs gewoon super lage prijzen vragen. En, en de reden is natuurlijk dat ze maar heel erg beperkte kansen zien om klanten te krijgen. Ze ervaren een schaarste aan de juiste klanten en ze willen gewoon dan nou, heel makkelijk ja krijgen van, van mensen en, en dan denken ze nou, als ik een lage prijs vraag dan, dan zegt hij een ja. Of ze willen gewoon aardig zijn, heel veel mensen hebben dat, ik wil sympathiek gevonden worden, ik wil de klant niet van me afstoten, dus ik vraag een lage prijs. Maar wat er natuurlijk achter zit is, is dat mensen niet echt hun waarde zien en dus ook de prijs daarvoor niet durven te vragen en, en dat heeft enorme consequenties hè? want je, de uren dat je kunt werken is heel beperkt en uh, je moet namelijk ook tijd hebben om klanten te werven hè? dus, dus dat, dat, uh, eigenlijk de tijd die, die je werkt moet je zorgen dat je zo goed mogelijk betaald wordt en als je dat dus niet doet, ja, dan verdien je eigenlijk heel weinig en, en heel veel mensen merken dat ook. Hè, dat ze eigenlijk heel hard werken, maar toch weinig verdienen en, en dat kan jaren zo doorgaan. En als het niet verandert, dan kun je op een gegeven moment echt zoiets hebben van shit, ik, ik heb echt een, een gewoon aan mijn bedrijf. En dus ik, ik spreek die mensen die dat zo ervaren. En, en ze zetten dus eigenlijk niet die stap om, om daar doorheen te breken en veel hogere prijzen te gaan vragen. En, en dat kan een ondernemer echt parten spelen. Ik, ik had laatst een, een gesprek met een, een zeer succesvol ondernemer. Hij heeft heel veel klanten, maar hij vraagt hele lage prijzen. Ook gewoon omdat hij aardig gevonden wil worden. Hè? En, en dan merk ik nu ik, ik heb nu al een team van twintig mensen. Hè? Dus die, omdat ik zoveel klanten heb, ze zeggen allemaal ja, eh, maar ik moet wel keihard werken, want ik heb nu een team van twintig mensen en dat moet ik managen. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, hij is, dus, um, hij is gewoon een vakpersoon en wil eigenlijk meer vakinhoudelijk bezig zijn dan altijd managen. Maar als hij die stap zou zetten om hoge prijzen te gaan vragen, dan heeft hij minder klanten, hij heeft een kleiner team nodig, minder kosten, maar hij kan dus eigenlijk veel meer verdienen. En hij zet dan eigenlijk een, een stap in kwaliteit in, in plaats van volume. Nou goed, ik, ik wil jou dat ook leren en ik ben hier eigenlijk al jaren mee bezig. Ik ben jaren geleden begonnen om mensen te leren high-end programma's aan te gaan bieden en daar goede prijzen voor te vragen. Ik heb er nou, honderden mensen mee geholpen. En dit gaat gewoon nu nog een stapje verder, hè, wat ik je nu aan je leer. En dat is echt 50.000 euro vragen voor je programma. Um, nou, nou, ik... Misschien heb je zoiets, ik wil dat ook, hè? Ik, ik, ik kan me dat voorstellen. Stel je voor dat je inderdaad nou, dat gaat vragen en dat je dus maar een paar klanten nodig hebt. Nou, Stel je hebt vier klanten die 50.000 euro betalen en, en dan verdien je 200.000 euro en je hebt geen team nodig. En, en het is eigenlijk allemaal winsten wat je maakt. Of je hebt misschien wel, nou, wat kosten aan, aan het programma, maar niet zoveel. En nou, stel je voor dat jij dat hebt en wat dat voor jouw leven kan betekenen. Dus hoe ga je dat nu voor elkaar krijgen? He, want uh, nou, wat ik al zei, mensen denken vaak nou, dat kan helemaal niet. Mijn klant gaat het helemaal niet betalen. En ik ga je dus uitdagen om het anders te zien. En ik ga je dus een aantal stappen geven om uh, nou, de mogelijkheden en kansen die je hebt uh, voor je te kunnen zien. De eerste stap die ik jou... Aan jou wil laten vragen om te zetten is dat je bewust wordt van de waarde van de transformatie die jij voor een klant betekent. Dus ik zou jou willen vragen van wat is nou de grootste transformatie die je ooit voor een klant hebt betekend? Wat, wat heb je bereikt voor ze? Wat, wat is er gebeurd door jouw dienst? En misschien heb je ze geholpen om enorme besparingen te realiseren of je hebt ze geholpen heel erg gezond te worden, en van hun gezondheidsproblemen af te komen. Of misschien heb je ze gehoor, geholpen om veel productiever te zijn en veel meer tijd over te houden, wat, wat voor een mens waanzinnig belangrijk is. En dus dat is de transformatie die jij aan de klant geeft. Dus iedereen is, voor iedereen is het natuurlijk wat anders. En dat is wat je eigenlijk aan, aan een klant verkoopt. Okay. Die koopt eigenlijk die transformatie. Ze kopen niet je programma, maar ze koop je transformatie. En als je dat gaat zien, dan ga je al meer voelen hoeveel het waard is voor mensen. En, want het heeft enorme consequenties. Stel, ik noem een manager, die verdient 2 ton per jaar. Hij heeft heel erg last van, noem wat, hij is burnt out. Hij is helemaal moe, heeft al zijn energie verloren. Jij helpt hem. En hij zit vol je volop in de energie kun je zien hè, dus dat de vaardigheden die je dan leert aan zo'n manager en, en je kijkt naar de komende 10 jaar dat hij dan gewoon dat salaris kan blijven houden maar misschien nog een hoger salaris kan kan hebben en dus over 10 jaar is het al 2 miljoen euro wat je hem helpt te verdienen en dat is natuurlijk niet het enige wat je voor hem oplevert zijn relatie wordt beter uh, met, uh, hij um, heeft veel meer plezier in zijn leven. Dus allemaal super belangrijk. En het is heel veel waard. En dus, dus je ziet hè, dat we de eerste stap de transformatie zien. Maar ook zien hoeveel dat waard is voor een klant. En dan zou ik zeggen: de volgende stap is, is dat je gaat bedenken. We denken na over ons 50.000 euro programma. Van wat is nou. Uh, nodig voor een klant om dat die hele grote transformatie te bereiken en dat wordt je 50.000 euro programma. Dus een, een klant moet een aantal stappen zetten. En, en, hij moet een aantal dingen kunnen, hij moet een aantal dingen weten, uh, hij moet ergens van overtuigd zijn. Uh, het is vaak vaardigheden, uh, die je moet leren, uh, een bepaalde mindset en en je levert dat programma op de allerbeste manier, op het allerhoogste niveau. En dus je geeft niet een stukje van wat je te geven hebt, maar je geeft je allerbeste waarde in het programma. Het is gebaseerd op jouw jarenlange ervaring, jouw visie. En je hebt ook testimonials die dat kunnen staven, hè, zodat je echt die transformatie haalt die jij belooft. Kun je dan zien dat jouw programma 50.000 euro waard kan zijn. Dus je, je levert je allerbeste programma op de allerbeste manier. En dan, dan zit het eigenlijk meer bij jezelf. Ik heb zoiets van, je kunt het gewoon gaan vragen aan klanten en er zullen klanten zijn die het willen. Tenminste, als je je richt op de juiste klanten. Maar het zit er meer, dat je zelf een belemmering hebt, dat je vindt dat je zoiets niet mag vragen, 50.000 euro. En dus mijn vraag zou zijn, wat is nou het hoogste bedrag dat jij vindt dat je mag verdienen met je werk? En, dus dat, en iedereen heeft daar een grens in. En... en misschien ligt jouw grens op 20.000 euro en, en, dat, en daarboven ga je niet omdat je dan denkt oh jeetje ik kan het niet waar maken of, of, of een klant gaat vreselijk ontevreden zijn of, of een klant gaat me slaan als ik dat vraag hè. Of dan loop je op tegen jezelf tegen een bepaalde angst die je in jezelf hebt en ik zou dus willen vragen van oké okay, wat is dat bedrag en hoe kun je er tegen aankijken dat het ook 50.000 euro zou kunnen zijn Um, dan zou ik ook, dat is dan de vierde stap, aan jou willen vragen: van wat zou nou voor een klant een reden kunnen zijn, want je gaat zo meteen ga je het verkopen? Ik noem het een no-brainer, dat hij echt gewoon jouw programma wil hebben. Het is zo onweerstaanbaar. En dus wat is nou wat jouw klanten het meest verlangen? En het is misschien iets anders dan je denkt, hè? Dus er zit iets achter waarom jouw klanten ook jouw programma waanzinnig interessant vinden. Misschien kunnen ze deel uit gaan maken van een heel interessant netwerk. Ik denk dat heel veel van mijn klanten in mijn programma stappen omdat ze ook toegang kunnen krijgen tot andere hele goede ondernemers wat voor hun een enorm belangrijk netwerk vormt. Maar misschien kunnen ze ook bij jou achter de schermen kijken, is dat waanzinnig belangrijk. Ze ja, wat, wat super interessant is voor mensen is ook dat ze dan for you krijgen. Hè? Dus ze, je, helpt ze niet alleen, je leert het niet, niet, niet alleen, maar je gaat ze ook helpen om het echt te doen. Hè? Dus je doet het voor ze. Ik noem wat, je helpt je klanten om hoog in Google te komen. Dan, en je gaat dan ook echt die, die tekst op die website schrijven. Ja. En dat is ook, neem je mensen zoveel werk uit handen en... Als jij met testimonies kunt staven dat je echt dan hele goede resultaten levert, dan is dat super interessant. Heel vaak kan don For You interessant zijn om de prijs te verhogen, maar het hoeft helemaal niet. Maar er zijn heel veel andere manieren om het een no-brainer te maken, bijvoorbeeld dat je ze promoot in jouw netwerk. Dat kan ook super onweerstaanbaar zijn voor mensen. En dan zou ik zeggen, de vijfde stap is, is dat je het programma zelf echt super aantrekkelijk maakt. Wat, wat gaan mensen nou doen? In, in, laten we zeggen dat het een jaar duurt. Dat uh, hoeft niet hoor. Het kan ook drie maanden duren. Maar ze gaan enorme ja, interessante ervaringen krijgen. Het is super onweerstaanbaar. En, dus, en dat zit dan vaak in locaties die je aanbiedt. De, de plek waar je het doet. Op mooie, super interessante locaties. Het hoeft niet zozeer om luxe te draaien, hoewel het ook voor heel veel mensen heel interessant is. Maar het kan ook gewoon zijn dat je mensen bijvoorbeeld, noem maar wat, een image consultant neemt haar klanten mee naar Milaan in het seizoen. Dus dat de nieuwe collecties in de winkels komen en ze, en ze neemt haar klanten mee naartoe, ik, ik noem maar wat. Dus dat, dat mensen denken, oh wauw, dat is super interessant. En zoiets kun je ook in jouw programma zetten, waardoor het echt 50.000 euro waard is. En dan zou ik zeggen, de zesde stap is dat je dit gewoon gaat doen. Ik noem het een spier die je gaat oefenen. Je gaat gewoon aan mensen dit aanbieden. En je gaat met ze in gesprekken en je gaat zeggen, het kost 50.000 euro. En er zullen ontwijfeld mensen zijn die zeggen, nee, ik vind het veel te duur. Maar je gaat het gewoon uh, nog een keer zeggen. <laughs> en op een gegeven moment merk je gewoon, hey... Ik leer het steeds beter te doen. het zijn de verkoopvaardigheden. En dan, dan gaan mensen gewoon ja zeggen. Nou, hoe zou dit voor jou zijn? Klanten van mij gaan dit doen. Ik heb klanten die vragen 150.000 euro voor een programma. Dat is echt helemaal super. En heel veel mensen zetten gewoon stappen op weg daar naartoe. heel veel mensen hebben eerst 70 euro per uur gevraagd. Dan is 50.000 euro vraag een beetje te snel. Maar ze kunnen bijvoorbeeld wel 5.000 euro vragen. Ik, uh, ik heb zoiets, ik denk graag met jou mee. En als jij zo iemand bent die denkt, nou ik zou ook wel een 50.000 euro programma willen aanbieden. Dan, dan vind ik het heel leuk om gewoon met jou erover te hebben. En, en te kijken welke ideeën ik jou, jou kan geven. En dus je kunt met, met mij in gesprek, met mij persoonlijk. En dat kun je uh, aanvragen via de link. En dus als jij zoiets hebt... Ik vind het interessant en uh, uh, niet zo van, oh, uh, ik moet overgehaald worden, want ik vind het alleen maar heel erg eng. Dat is misschien niet zo passend, maar dat je echt denkt van, oh, ik, ik zie het eigenlijk best wel voor me. En, uh, maar ik heb gewoon ideeën nodig hoe ik het zou kunnen doen. Dus dan ben je heel erg welkom. En het is super leuk om uh, mensen hiermee te helpen. Um, Oké, okay. ik hoop dat jullie het interessant vonden en, en je kunt altijd reageren. En dan uh, kun je altijd ook nog je vragen stellen als je het wil hieronder. Oké, okay. nou we gaan afsluiten. Tot later!